dan hebben we wel een zorgmelding olie lekker ik zit niet vast nou dat zijn wel explosies Zo, we zijn terug op de kazerne. Gisteren hebben jullie kunnen kijken naar uh, de, deel 1 van deze hele drukke dienst. Of het nu toe is het een drukke dienst. Ik weet niet of dit nu heel rustig gaat zijn. In ieder geval deel 1 dus. Um, even die radio uit zien te krijgen, want anders krijg ik copyright. Dan gaan we gewoon lekker buiten staan. Um, ja, Deel 1, dat is, ik weet niet meer hoeveel meldingen. In ieder geval druk, tot 11 uur s'avonds. We hebben nog tot 7 uur morgen vroeg, dus we gaan kijken wat het ons gaat brengen. Uh, we zijn in ieder geval uh, toegekomen nu om terug te komen op de kazerne, want dat was eerst niet het geval. We hadden eerst, uh, gewoon, zijn we de hele dienst bezig geweest van uh, A naar B te rijden met uh, alleen maar verschillende meldingen. Maar we gaan nu kijken wat het ons uh, verder gaat brengen. Nog steeds de TS en onze crew van vier personen. En er ging wel een alarm af, maar dat was niks. Dus uh, we wachten en jullie zien het zometeen als we weer een melding krijgen. Of nu meteen. Een is reporting fire on 8 Milton Parkway. een Beetje anders. Toen was het hier, nu zou het hier zijn. Dus we kunnen geen melding weigeren. Dus uh, we oh. gaan er gewoon heen. Tenzij er geen onzin melding is. Blauw gedaan. Collega, kom je ook? Nee, wacht. Oh, oh, ja. wat gaan we doen? Ja, wat wil je? buiten staan. Ik zie alleen niks. Vol. Oké, okay, vol uitgerukt. We hebben geen acht dus we zetten geen scherenen aan alleen als het echt nodig is. Maar het verkeer uh, denkt dat het wel opvalt zoveel blauw. Oh, oh daar heb ik klik. We zijn bijna te plaatsen. Nou oh, ja. oké, okay, dat komt er ook uit de nou, um, ah, okay. Moet hier in ieder geval naar binnen. Goed. Carrière, iedereen ademlucht om. Ik ook mijn ademlucht. Masker op en zaklamp aan. Goed, en naar onder, we gaan kijken. We schalen nu nog niet op. Mocht het nodig zijn, zet iemand de pomp even aan. Oké, okay, die doet het, mooi. Geen rookontwikkeling hier te zien. Een, een verkooppunt van, van kaartjes het lijkt in brand te hebben gestaan. Of staat in brand, moeten we beter zeggen. Het is wel een beetje gaan uitbreiden op het perron. Het lijkt voor zover brandmeester C. De brandmeester is bevestigd. Nou ik vroeg of iemand de pomp kon aandoen, dat hebben ze met z'n drieën gedaan want ik sta er alleen voor, Alle metro. Nou goed. Metro's rijden alweer, dus uh, wij met vervolg. Ventical. Masker kan af, zaklamp kan uit. Dat zijn meldingen die niet ga aannemen. Kijk in Amerika heb je uh, de brandweer die mee rijdt uh, met een ambulance na elke IMS uh, call-out, dus emergency, uh, weet ik veel wat ambulance, melding. Maar dat is niet nodig, want ja, hier hebben we gewoon altijd wel een ambulance die, uh, die uh, genoeg ambulance klaar staan. Ik geloof tot Amerika dus uh, alles in één keer. Of alles meteen uitdrukt, TS om het zomaar even te noemen, engine. En uh, Ambu zelf, maar goed, dat gaan wij dus niet doen. All units. Hm, dan we hebben we wel got a of een zorgmelding. Olielek. Op Prio 1. Copy that. Right uh, now. 10, 4. Yeah. Nah, meteen door, Prio 1. Het is gewoon een hele drukke dag gemiddeld voor rotterdam is dit uh, normaal geloof ik we zijn uitgerukt voor een uh, olielek waarschijnlijk bij een voertuig tankstation op die locatie geloof ik dus we moeten even kijken of het niet uh, een lek is bij het tankstation en tot het dan of het dan wel om olie uh, gaat of tot het iets anders is het is hier De wielen zetten we weer helemaal naar rechts blijven ook zo staan het verkeer stoppen we hier even tot wij een veilige werkomgeving hebben kijken. Hallo mevrouw. Ik zie geen lek. Ik zie wel... Rook. Of... Sorry, meneer. Ik zeg mevrouw. Ik dacht echt dat er een mevrouw stond. Oké, okay, ik laat even het... weet uh... het. Jullie mogen wel even uitzappen nog. heb ik wat... Uh... Even wat verlichting geven. Kunnen we tenminste zien waarmee we werken. Of waaraan we werken. Zo, een verlichting staat. En dan gaan we eens kijken. Een toolbox moeten we Daar hebben. Is. Dus nogmaals even een sitrap voor het AC AC lijkt geen lek van iets, het lijkt meer een defect aan de motor. Maar we gaan gewoon eens kijken. En dan hoort hij het van ons hier gaan staan oh, pleuren het uh. hoppakee kijk je aan pik ah, alsjeblieft 5 euro nee goed hey, um, even kijken melding opgelost het is geen voertuig brand geen olielek het was uh... even kijken R ingedrukt houden, dus alles is weg weer van uh, het licht Wij gaan de melding afronden Meneer kan zijn weg vervolgens, dus... het lijkt wel of we daar aan mee bezig zijn En wij gaan retour naar de kazerne Maar eerst doen we uh, Dit weer vrijgeven Blauw gaat uit Die gaat weg Meneer heeft hem weg vervolgd. En dat gaan wij ook doen. We zijn weer terug op de kazerne met z'n allen. Het is twee uur in de nacht daar. staan een ts vast zal mij wat boeien. En uh, wij zijn klaar uh, om de volgende melding te ontvangen. En die krijgen we nu ook. Units. Fire. Ja, die is... Ja. Low power street. Code 3. Ik ga hem proberen, maar ik denk... Dat hij crasht. Ik durf hem niet zo goed aan te nemen, maar ik ga het wel doen. scene. er er dan een brandwater te plaatsen? Nog een brandwater te plaatsen. Twee uur in de nacht, ik zie geen nood om uh, uh, sirenes aan te zetten. Dus je ziet redelijk rustig. En deze, dit blauw zwaarlicht dat ja dat, dat zie je wel. Dus je ziet, zie je overal wel iets flikkeren en knipperen, dus uh, dat zien mensen in een spiegel denk ik ook wel. Of uh, die uit de links bijvoorbeeld. En die auto rechts, die ziet mij echt wel aankomen. En zo niet dan uh, heb ik mijn voet bij de rem staan, Oftewel mijn linkervinger bij de rem. Ja, moeilijk te zien hoe lang ik denk dat, dat is, uh, onder is. Ja, het is onder. Nogmaals. Um, je gaat wat Amerikaanse auto's zien. Zoals je ziet hier. Dat is normaal. Ik heb alleen deze TS erin staan. Maar je hebt ook nog. Um, je hebt wel meer. Namelijk. Oh, ik zit vast. En nu niet meer. Ik krijg wel epilepsie van. Uh. Dus ik ga in ieder geval blauw uitzetten. Dan is het al wat minder. Nou, we gaan eens kijken. Zou hier onder brand zijn? Oh ja, er komt wel zwart er ook. Uh. Oh ja, oh ja. Kijk eens aan. Oh ja, oké. Okay. Heren, wij gaan naar beneden. En dat gaan wij doen via de snelweg. Dan moeten we hier zien te rijden en dat is best omrijden. Dus we gaan niet daar rijden, maar we gaan wel. Iedereen mag trouwens al ademlucht om doen. Oké, okay, collega's van de uh, Amerikaanse verantwoorders, dus wij gaan uh, naar beneden. We zullen de aanval doen. follow me jullie mogen mee naar binnen we gaan weer zoals toen straks hadden we namelijk ook een melding daar die was loos. maar nu gaan we weer even snel hier de snelweg om om vervolgens heel snel te kunnen draaien die gaat niet open hier gaan we alvast echt verkeer in goed dit is absoluut niet veilig maar er komt ja, nu wel een auto nee. en dan kunnen we hier zo naar binnen zo. oh daar ontploft iets in ik zit geloof ik vast nee, ik zit niet vast ja dat zijn wel explosies Dus heren, opletten. Explosiegevaar. Ik ga hier blijven staan. Oké, okay, ik ga ademlicht om. en nee, Jullie hebben blijkbaar geen ademlicht om. Oh, maar wat ontplofte er? Dat is de vraag van vandaag. Hierboven keken we dus net, daar zo. We kunnen hier naar onder, gaan we zo meteen even kijken wat ligt hier, niet meer iets. Het is best wel een grote brand, ik opschalen middelbrand. Nou ja, dat vind ik trouwens niet nodig, want we zijn al met 3TS'en. En ik denk dat hun al hadden opgeschaald dat wij waren, opge waren opgeroepen voor de uh, middelbrand. Oké, okay, en we kunnen we nog omhoog, zie ik. En zo alles hier even goed verkennen. Maar ik denk dat dit wel de laatste melding voor vandaag is. Hier ben je een tijdje mee bezig. En de tijd in GTA gaat natuurlijk sneller dan uh, ja, onder de zonnebrand. Dan in de echte wereld gaat de tijd uh, in GTA sneller. overal brandt het wel maar dit zijn zijn dingen krijg je moeilijk uit dit wilt niet uit zou ik het zo zeggen Kijk, we zo meteen maar naar. naar boven nog iets we moeten zorgen dat we ook niet om aangekukelen hier omlaag? Nee, dat gaan we niet doen. Goed, wij gaan eens uh, naar beneden en ik ga jullie vragen om maar gewoon met de brandblusser aan de slag te gaan, dan ga ik naar beneden. Dat daar en dit hier Dat is nog het enige wat brandt. Mijn collega's zijn ermee bezig. Ik ga hier nog eens kijken. Hier ziet het goed uit. Daar echt nog steeds. Dat is uit, en dat is zo te zien ook uit. Goed, AC brandmeester waren we eigenlijk al, want dat kon niet heel fout meer gaan. Wij zijn weer aan zetbaar. Ja. Ik wil even bij gaan vullen. Kom maar heren. Oh, dat is 7 uur. Wat ik al zei, laatste melding voor de dag. Tenzij er nog een melding komt. Wij gaan in ieder geval naar de kazerne rijden. Ja, en dan uh, is het wel of niet. Je bent altijd inzetbaar. De uh, nieuwe ploeg staat klaar. Wat zullen we dus zeggen? De B-ploeg staat al klaar. Staat al te wachten. O, oh, dat is een krasje. Dat heeft niemand gezien. Maar uh, ja, de A-ploeg. Wij dus moeten wel terug zijn voordat de B-ploeg deze TS kan pakken en wij zijn dus nog gewoon inzetbaar mochten wel brand zijn en mochten we wel echt nodig zijn even voor de veiligheid laten merken dat we hieruit zijn maar deze TS trekt snel op dus uh... zo en terug op de kazerne en dan is het toch echt voor ons gedaan de b-ploeg staat binnen al klaar en buiten en overal en uh, wij zetten hem hier neer en dan uh, dragen we het meteen over ik iedereen bedankt voor het kijken naar deze twee video's eigenlijk van uh, in totaal 24 uur bij de brandweer uh, super drukke dienst en um, ja tot over twee dagen zoals altijd, zoals altijd bij een nieuwe video voor de rest heb ik niks meer toe te voegen tot dan doei